Vanaf oktober 2016 hebben wij deze trofee in regionaal archief Tilburg staan. Dat is de wisseltrofee voor de verkiezing, een stuk van het jaar. En in die verkiezing wordt op zoek gegaan naar het mooiste, meest bijzondere archiefstuk van Nederland. Elke twee jaar wordt die verkiezing gehouden en in 2016 wonnen wij met een muurkrant. Onze directeur Gert-Jan de Graaf die nam tijdens de nacht van de geschiedenis in 2016 deze bokaal in ontvangst van schrijfster Rosita Steenbeen. In 2018 is er dus weer een verkiezing. En ja, de kans is niet zo heel erg groot dat wij onze titel gaan prolongeren. Dus uh, ja, wij zullen deze bokaal moeten gaan afstaan aan de volgende winnaar van uh, stuk van het jaar. Uh, tijdens de prijsuitreiking in 2018 wordt deze bokaal overhandigd door journalisten en fotograaf Sascha de Boer. Dus uh, ja, voor ons tijd om deze bokaal maar eens af te gaan stoffen. Dus dat gaan we eens even doen. Dag, schaal. En hebben we geen Pas op! En vergeet niet om op ons te stemmen in oktober via stukvanhetjaar.nl.